...te gaan zitten. De schorsing is wat langer uh, geworden dan, uh, dan we bedacht hadden. Um, maar misschien wel erg vruchtbaar. Um, maar omwille van de tijd uh, uh, wil ik in ieder geval voor nu... Uh, ...de sprekers beperken tot uh, uh, één spreker per delegatie... Uh, want alle delegaties hebben even onderling overleg gehad. Um, en ik wilde meneer Herdee uh, als eerste het woord geven uh, over wat Aruba uh, heeft bedacht over hoe nu verder. Ja, ja bedankt meneer voorzitter. Uh, even uh, meneer Herdee. Um, <laughs> complex probleem maar alweer uh, ik kijk uh, naar de mensen die uh, die hard gewerkt hebben aan dit voorstel uh, ik geloof nog steeds dat het heel goed uit kunnen komen we houden vast aan de drie uitgangspunten volgens mij is dat niet eens ter discussie we houden aan dat het orgaan onafhankelijk moet kunnen werken bindend oordeel moet kunnen geven en dat de strikt juridische zaken zijn. En, en, en, en de juristen kunnen dat verder uitwerken. Um, de voorkeur gaat uit vanuit de eilanden, en dat zie je in het voorstel, naar een hoge raad of een, een nieuw orgaan. Maar we hebben ook van de hoge raad gehoord uh, en begrepen dat uh, als het gaat om strik juridische zaken, en daar hebben we het over in de Rijkwijdte... De ervaring toch ligt bij de Raad van State uh, bestuurskamer, niet advieskamer. Het onderscheid is erg belangrijk als je verder gaat zoeken uh, naar wie kan, wie is bevoegd, wie heeft ervaring, wie kan het onafhankelijk doen. Uh, uh, ons is uitgelegd, en we moeten het nader voor onszelf uitzoeken, uh, de Raad van State bestuurskamer zou goed oordeel, bindend oordeel, finaal oordeel kunnen geven over strikt juridische zaken. En er zijn er inderdaad nog beleidsmatige bestuurlijke aangelegenheden. Die zou je dan uh, uh, met een niet bindend uh, advies uh, bij de, uh, de advieskamer van de Raad van State kunnen, kunnen plaatsen. Uh, dat onderscheid tussen strikt juridische en uh, beleidsmatige bestuurlijke blijft uh, inhoudelijk een probleem. Uh, de, uh, ze zijn zo verwoven. Uh, uh, dus we moeten daar toch een, een vorm vinden om dat onderscheid duidelijk te maken. Uh, mag, het, uh, uh, mag de Rijksministerraad uh, uh, interveneren in uh, financiën van Aruba... Het statuut zegt van nee, dat is een autonome aangelegenheid. Maar heeft de Rijksministerraad een oordeel, een mening over het feit dat Aruba erg veel investeert om uit de crisis te komen? Dat is een beleidsmatige keuze van Aruba en daar mag de Rijksministerraad Bech een mening over hebben. En als we daar niet over eens kunnen worden over wat het beste beleid is, dan kan je best. Een derde, een vierde, een vijfde vragen van wat vind jij ervan? Uh, in dat kader kan ik zeggen dat wat financiën betreft, Aroeba ook van IMF en van Standard Poor's en van andere orga onafhankelijke organisaties ook ana ana analyses en meningen krijgen. Dus op zich geen probleem. Je verrijkt je met informatie van het, uh, wat anderen van jou vinden. Maar wat de strikt juridische zaken mag iets volgens het statuut dat daar moet een finaal oordeel over gegeven kunnen worden door een onafhankelijk orgaan. En als de bestuurskamer van de Raad van State zo'n finaal onafhankelijk oordeel kan geven, zou je in principe geen, geen bezwaar mo moeten hebben. Maar dat moeten we nog verder in detail uitwerken. En dan heb je in feite over de rijkwijde. Al, uh, wegen, uh, collega Rosarië zei het, stond in het uh, oorspronkelijke uh, motie van, uh, van Iroskin Herde in 2010, uh, strikt juridische zaken. Uh, uh, de experts, de juristen, de hoogleraren hebben de afgelopen jaren gezegd, ja maar je zou toch daaraan toch een aantal dingen moeten koppelen om uh, iets meer te dekken. Nou, daar laat ik aan, graag aan de juristen over. De juristen kunnen beter zeggen van waar de scheidslijnen het juridisch het beste is, wat wel en niet goed bestuur of de ruimte, bestuursruimte voor een, een, een Rijksministerraad en voor de regeringen kan laten. Dus die detailinvulling, en dat zeg ik niet denigrerend, dat laat ik aan de juristen over. Als je dat zo ziet, dat betekent dat je vasthoudt aan het uitgangspunt, onafhankelijk. Uh, uh, bindend en de rijkwijde blijft, strikt juridische zaken, in de uitwerking. Zorgen wij ervoor dat er geen uh, niet getoond wordt aan de uitgangspunten. Maar dat de uitwerking praktisch uitvoerbaar is en dat we toch bereiken wat we willen. Dat is het voorlopige standpunt. En ik zeg even voorlopig, omdat ook wij. Met onze volledige staten moeten moet, moet, moet beslissen. Maar dat is van de delegatie dus op dit moment uh, een, een, voor de discussie en voor de onderhandeling uh, onze inzet. Dank. Bedankt, voor het, voorzitter. Dank. Duidelijk. En ook duidelijk dat nadrukkelijke onderscheid tussen de rechtspraak van de Raad van State en advies. Ik meld daarbij dat op dit moment in de Tweede Kamer een behandeling is... ...een wet die dat die scheiding tussen die twee taken van de Raad van State nog nadrukkelijker regelt. Um, ik kijk dan wel naar Curaçao of Sint Maarten. Wie heeft het... Dan, meneer Wilsu, u krijgt uh, het woord. Vandaag is uh, aan de orde gekomen dat uh, bijvoorbeeld de Nederlandse delegatie uh, de, het parlement niet kan binden. Het probleem is dat het parlement van Curaçao heeft de delegatie wel gebonden. Namelijk uh, in het parlement is een motie aangenomen waarbij de drie uitgangspunten zijn uh, opgenoemd. Waarbij dus... Uh, is uh, besloten dat er een wetsvoorstel zou gaan via de geëigende kanalen naar de Koninkrijksministerraad om dan procedureel zijn weg te vinden binnen het parlementair gebeuren. Dus wat Curaçao betreft zijn wij er voorstander van en dat zullen we verder bespreken wel binnen de drie landen dat uh, dat wetsvoorstel wordt ingediend. Uiteraard door die loop, in die loopperiode krijg je dat er genoeg ruimte is om te discussiëren en te amenderen. Het derde punt is: men heeft gesproken over een petit comité. Ik geloof dat uh, wij uh, dat terug moeten nemen naar om daar uh, het, het, dat comité te vormen. Wij hebben, wij hebben daar geen bevoegdheid toe, dat kan anders worden samengesteld zo men wil, na de, de, als we terugkomen. Ik wil wel stellen dat uh, wij openstaan, wij staan open voor informatie, wij staan open voor uh, bewijsmateriaal, onderbouwing, waarom wel, waarom niet. En uiteraard zullen we zelf te raden gaan bij bevoegde instanties die ons kunnen adviseren over de totaliteit. Voor zover de delegatie van Curzo Sin Maarten. Meneer de voorzitter, we hebben in de pauze, in de break, um, een beetje gesproken over het voorstel zoals door Aruba gedaan, um, wij staan open om verder en specifiek te kijken naar hoe precies dat allemaal wordt geformuleerd en ik wil me ook aansluiten bij de heer Wilsou dat wij als de drie landen die zich hebben geschaard achter dat voorstel, um, dat wij verder bespreken um, hoe daarmee verder te gaan. Maar nogmaals het voorstel om te komen tot wat de heer um, Herdé naar voren heeft gebracht. Dat, dat lijkt me wel nuttig dat we daar rekening mee houden. Het komt eigenlijk op neer op wat ik in het begin heb gezegd. En dat is namelijk, wat is ons einddoel? En ik geloof niet dat er in deze zaal in elk geval daar oneenigheid over bestaat. Nee, het einddoel is een geschillenregeling. Zoals ook eerder gezegd is voor Sint Maarten dat, het bereiken van dat einddoel, ontzettend belangrijk. En dat is voor ons de focus. En als wij bijvoorbeeld via dat pad concluderen dat dat inderdaad um, ons dichter, ...bij ons doel brengt, dan is het een pad die wij zeker willen bewandelen. Het gaat bij ons om hoe bereik je wat we willen. Allemaal tezamen. Bedankt. Dank u wel, mevrouw Wesker. Meneer Ganservoort. Voorzitter, dank. Volgens mij kijken we terug op een, uh, op een vruchtbare bespreking van deze morgen... ...waarin een aantal van de uitgangspunten zijn herbevestigd waarin we het met elkaar eens zijn over de, uh, de noodzaak van een, uh, ook van een spoedige uh, uh, oplossing, van een spoedige vorm van de, vormgeving van de geschillenregeling. Uh, wij zijn in ieder geval ook blij dat er het materiaal op tafel ligt om dat met elkaar te kunnen gaan doen. Dus ja, een regeling, ja, onafhankelijk, bindend, beperkte reikwijdte, al die punten die zijn we het over eens, en graag ook spoedig. Dat is de, de, de stap die, de, die we ook moeten gaan zetten. De uh, gedachte vanuit Aruba om uh, de lijn langs de Raad van State en ook vooral ook het onderscheid van twee afdelingen om dat te gebruiken, uh, vinden we interessant. Dus daar moeten we kijken van hoe we dat precies doen, maar dat is een interessant punt om op, uh, op door te denken. Dat tekent ook de constructieve uh, verhouding in het gesprek. En de, uh, de uitwerking daarvan, die zal wat ons betreft nu en gaat zo spoedig mogelijk in dat parlementaire proces ook zijn weg moeten vinden. De, uh, ik ik herhaal er maar eens wat, al, uh, wat u ook al beseft en, en de heer Wilsou noemde dat eigenlijk ook. Uh, de landen, de Caribische landen, kunnen hun voorstel uh, ook gewoon indienen en dat kan uh, in de Rijksministerraad en dat kan uh, via, de, uh, uh, via de, bij de Tweede Kamer worden ingediend. En op dat moment gaat het ook gewoon zijn uh, gang en wordt het ook voorgelegd voor advies aan de Raad van State en dan uh, hebben we op een gegeven moment één uh, ja. of twee dingen liggen. En vervolgens is dan natuurlijk wel de vraag van hoe dat op een goede manier in het parlementaire proces zijn weg vindt. Nou, daar hebben we de, de, de mogelijkheid van amendering. Dat zal in de Tweede Kamer met een bijzondere bijzonder gedelegeerde ook, ook zijn beslag moeten vinden. Maar uiteraard, de heer Van Laar riep daartoe op, laten we dat niet alleen op de officiële gespreksmomenten doen... Maar laten we vooral ook, uh, zoekt u vooral ook de, uh, de ontmoeting, de contacten met Kamerleden, um, om ook hen daarin te voeden. Want daarin hebben we uiteindelijk ook een gezamenlijke doelstelling. Ik deel het helemaal met mevrouw, uh, mevrouw Weskert. Het gezamenlijke einddoel dat die geschillenregeling er komt. Wat dan weer bijdraagt aan een nog verder einddoel. Namelijk dat we binnen het Koninkrijk op een beetje goede manier met elkaar omgaan. En daar moet het uiteindelijk ook aan, uh, aan dienstbaar zijn. En volgens mij hebben we daarmee... Uh, ook al is het misschien een klein stapje, de heer Heide zei dat, maar we hebben toch op dit IPCO weer een, een, een stap verder gezet in de richting van een wettelijke regeling voor de beslechting van geschillen. Dank. Um, ik zie een, een hand van de heer Van Laar, uh, maar ik wil niet de hele discussie weer uh, uh, opentrekken. Dus het ligt een beetje aan wat u wilt zeggen. Of ik u het woord geef. Dat, een, dat, dat lijkt de geschillenregeling wel. Ja. Dit is, maar ik ga ervan uit dat dat even een praktische, een praktische opmerking is, hoe we, hoe we verder komen. Nou, voorzitter, het gaat wel iets verder dan dat, maar ja, uh, u moet maar gewoon een gokje nemen, denk ik. Uh, nee... Kijk, we kunnen heel vrijblijvend allerlei routes gaan verkennen. Maar het is op een gegeven moment zaak dat je naar elkaar toe beweegt. En die beweging mis ik nu wel bij de delegaties van Curaçao en Sint Maarten. En we kunnen niet zomaar, Raad van State, hele ingewikkelde dingen helemaal uit gaan werken. Uh, en daarna te horen krijgen dat het niet voldoende zal zijn. Dus ik denk wel dat we het nodig hebben dat er stappen naar elkaar toe gezet worden. Alvorens we in gezamenlijkheid kunnen werken aan één voorstel. Dus ik wil de delegaties daar gewoon toe oproepen om dat alsnog te gaan doen. Niet in dit IPCO, maar wel in de komende tijd. Uh, want anders kunnen we geen stappen vooruit. Voorwaarts zetten. We kunnen niet van alles zomaar gaan uitproberen en uitzoeken. Uh, dus ja. dat is een oproep van mijn kant om dat te doen. Als wij het regeringsvoorstel willen veranderen, uh, dan moeten we dat eensgezind doen en dan moeten we dat in gezamenlijkheid doen en dan moeten we elkaar vasthouden. Uh, en dan heb je het nodig dat je naar elkaar toe beweegt. Ja. En zolang dat er niet is, is er geen weg voorwaarts. Ja. Ik, ik heb de delegaties uh, van Sint Maarten en Curaçao zo anders beluisterd. Uh, uh, ik, heb, ik heb namelijk uh, wel ruimte gehoord. Uh, uh, dus maar die heb ik van geen enkele, ook de Nederlandse delegatie, ook de Arubaanse de delegatie niet. Um, dus ik wil dit hier wel mee afsluiten met die, uh, wat mij betreft, correctie van het standpunt. Uh, maar ook met uiteraard benadrukken uh, de, de, de, dat, uh, dat we het niet alleen in de formele proces moeten zoeken, maar ook elkaar opzoeken. Uh, om een stap te zetten. Meneer de. Ja, ja. Praktische. Ik, ik wil de discussie inderdaad niet... Uh, uh, er zijn verfijningen ten aanzien van wat ik heb voorgesteld. Uh, wat ik heb voorgesteld kan verder uh, met betrokkenheid van de Hoge Raad... wat betreft strikte juridische zaken, dat hoor ik aan, aan mijn of, kant. Uh, belangrijk is dat wij ruimte creëren nu om tussen nu en het moment van uh, stemmen dat we naar elkaar te komen en een voorstel hebben dat praktisch uitvoerbaar is en dat voldoet aan de uitgangspunten. De uitgangspunten laten we niet los. Uh, dat is heel belangrijk. Ten tweede, meneer de voorzitter, ter afsluiting, ik denk dat wij nu toch wel ook een, een, een, een tijdspad moeten uitzetten tussen nu en, ik stel voor, eind dit jaar, om dit onderwerp af te ronden. Uh, net zoals we in januari hebben gedaan, afspreken wanneer, wat gaat gebeuren, wie dat gaat doen, hoe alle partijen bij betrokken zullen zijn. En oh, een deadline om uh, de behandeling in de Tweede Kamer uh, aan te pakken. En ik stel als rekening houden met alles wat dit jaar gaat gebeuren, uh, eind uh, 2016 uh, streefdatum om het helemaal af te ronden. Goed. Um, ik stel voor dat we het hierbij laten wat betreft plenaire behandeling. Uh, ik wil iedereen daarvoor bijzonder hard danken... door niet vol in de, in de remmen te gaan staan, maar echt die remmen los te laten. en oh ja, Over de snelheid kunnen we discussiëren. Um, Vervolgens hebben we de lastige taak eh, geven even aan de griffiers om op papier te zetten van wat we. Uh, uh, ik bedoel, uitspreken is nog wat anders dan het harde papier hebben, dus die, die moeilijkste kant die, die is aan, aan jullie griffiers. Waarna het presidium zich erover zal buigen uh, en het presidium brengt dat weer terug in de verschillende delegaties of de delegaties kunnen leven met eindtekst. Uh, en ik zie daar geen bezwaar tegen, dus wat, gaan we dat zo doen. Dan zijn we nu toegekomen, Ik het, het is bijna, het was zo'n zo ding die geschillenregelingen dat we nu even plenair mee klaar zijn. Dat, dat voelt als een leegte, maar die gaan we vullen door met z'n allen nu uh, naar het Binnenhof te lopen richting Eerste Kamer. Daar staan weer de bussen klaar net zoals gisteren en dan kunnen wij op weg naar lunch en werkbezoek. Ik dank jullie allen hartelijk.